Na het terug wandelen van de ponies zijn ze alweer goed te zien op de Dijkweide. Alle vier. Het is ook mooi weer. Daar is zo'n vrij.